Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Hier een korte update over mijn treinbaan samen met Odie die ook even kwam kijken. Ik heb met um, een paar planken en wat losser rails even een bovenbaan gemaakt zodat ik uh, rondjes kan rijden zodat ik ook alle problemen met ontsporingen op kan lossen. Dus Mijn uh, helix eindigt nu uh, in een uh, stuk tijdelijke uh, rails. Ik heb uh, roco uh, flexrails gebruikt met uh, betonnen bielzen en uh, de onderkant uh, een boel opstelsporen met uh, wat treinen waarmee ik test. Uh, de achterste baan is uh, voor terug de helix op de voorste baan is als je van de helix afkomt en daartussenin kun je dus stoppen om uh, ja, dat is ons opstelspoor. Uh, hier heb ik heel veel aan lopen puzzelen om uh, niet alles in de hoek uit te laten komen, maar een tussenwissel waardoor ik veel meer plek kreeg. Bijna alle uh, aansturingen, wisselaansturingen zitten, zitten erop, en alle draden lopen al naar de onderkant van de tafel, maar daar zitten ze nog niet uh, aangesloten. Ja, de mooie helix. Er wordt niks op ons boord. Nou, Hier een hele kabelbende, dit zijn mijn uh, blokken. Uh, die ik allemaal heb, uh, die allemaal gaan naar op dit moment één uh, verbinding. Je ziet een beetje de in-progress hoe dat zich gevormd heeft. Veel kabels trekken de hele tijd. En dit wordt mijn decoderplank met alle wisseldecoders. En uh, een boel bruggen voor de stroom. Om die te verdelen. Ja, hier nog uh, meer uh, kabels, kabels, kabels, kabels. Toen nog analoog, inmiddels zit het digitaal. Uh, met dat uh, blokje... Wat allemaal, uh, waar het allemaal bij elkaar komt. En uh, hierdoor kan ik in ieder geval testen. Uh, ik heb al heel wat problemen eruit gehaald. Omdat mijn reel schredelijk los zit. Kan ik het ook makkelijk opnieuw vastmaken. In ieder geval uh, bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.